Zelf nog opzeggen. We zullen straks testen hoe het geluidniveau is. Dus ik zou straks vragen of jullie buiten gaan staan en wat geluid gaan maken, zodat we kunnen luisteren of we de deur al open hebben of niet. 1, 2, 3, 4. Ja, ik doe één keer het ritme voor, Dat geldt dus voor die eerste video. Over, hè? Gisteren was de repetitie de eerste repetitie en eigenlijk was het het idee van het trio, het Landvrij trio gaat spelen en op een gegeven moment kijkt de violist of in ons geval de cellist je aan als een thema speelt. Probeer te luisteren welke toon je en pakt die op en speelt die. Kant heel, heel nieuw. Veel geluid, muziek, wat niet alledaags is. Je bent vrij om te doen wat je wil eigenlijk. Aan de andere kant zaten er ook hele mooie melodielijnen in. Wat, wat heel, heel vertrouwd is eigenlijk. Speel je met muziek op de lessenaar, nou, en dit was uh, heerlijk uit het hoofd. Het is leuk om te merken hoe Merlijn ons allemaal vrij makkelijk uh, zover krijgt dat we, dus niet gebonden zijn aan noten of regels of maten, en geen papier voor ons hebben. heel spannend om te horen en om daar om aan mee te doen. Je zit er letterlijk in. Dat maakt het wel ja, anders dan alleen maar luisteren.